Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag, vandaag ben ik niet alleen maar met... Lise. En wat gaan we vandaag doen? Vandaag is het jouw verjaardag. Ja. Feetje. <laughs> en ik heb een heel leuk cadeautje. Het is niet, het zijn geen nuigschoenen of zo. Het is gewoon een doos. Oké, ik ben benieuwd. Dat is zo zwaar. <laughs> ik heb het eigenlijk heel veel engels. Ik ga dat zo doen. En ook heel veel confetti. Oké. Okay. Wacht, sorry. Okay. Ik zie in confetti. Oké, okay, en ik zie iets met sweet 16 erop staan. Heb je geen kilo confetti in je ingelegd? Nee, toen was het een beetje confetti anders. Heb okay, je een kaartje met sweet 16. Ja, ook. mijn stif was kwijt, dus ik moest nog mijn stif nemen. maar hadden echt te licht uitgang. Oké. Okay, een envelop. Ik zie snoep. <laughs> Oké, okay, een envelop met een kusje erop. Wat is het hier in? Dat inderdaad ja, het kaartje. Ja. Yeah. Van harte gefeliciteerd. I hey Novalie, happy birthday. Wat een 16, wat een getal. Maak er een leuk jaartje van. Liefst lieve. Oh, dat is een leuke kaart. Ja, ik vind dat niet heel goed. En kat erop. Oké, okay, en nu dit. Het grote deel. Oké, okay, voor is het, is ik snoep. Echt heel veel snoep. <laughs> ja. En papa ga ja, snoep halen. Ik denk dat het is. <laughs> oh my god. Echt lekker. Oké, okay, een bolpunt van, van 15 minuten. Ja. leuk Een kralenpakket. Ja, ik had kralen leuk. Ik ja. had het al zo gezegd. Ja. Een 2 mm kralenpakket. Twee maskertjes. Oh, die is wel leuk. Dus een glitter en een staartachtig masker. <laughs> ja. Ik weet niet of het is. Mika Monster Shake. Ja, Milkshake of zo. Ik ben je een Milkshake Stickers? Het zijn er 100. Oké, dan. Oh, dat is een nieuwe Logo Sticker. 100 van die Thank You Stickers. Ah, hier staat 100. Ja. 100. Belletjes. Ja, ik had het net verhaal. Allemaal belletjes. En allemaal washi-tekens. Ik zal hier op zaal houden en dan moet je zeggen, Ja, die ik hier gewoon maar één Een heel doos, vol met washi is. Dat kon ik echt nog van gebruiken eigenlijk. Polymeerkralen. hier was ik nog een. Polymeerkralen. Allemaal polymeerkraaltjes. Of wat kraaltjes in dit? Ja, ik weet oh, niet of confessie. je er iets in had, maar... <laughs> wat overige kraaltjes, maar die zijn wel leuk eigenlijk. Ja, sommige zijn wel leuk, zo beetje zo en je wel een beetje... Ik denk dat ik inspiratie voor dit. Mm -hmm. Ja, die vindt er al voor? die kralen. Oh, die zijn ook wel mooi. wel Die zijn vrij dure natuurstingen Zo, deze natuursteentjes. Hier ik er wel wat in. <laughs> ik ga het gewoon even brilletjes <laughs> Brulletjeswedels. Denk je dat dat is? Yeah. Ja, ik denk het. Want in dit. driehoekjes. Hartjes. Een kaartje. <laughs> Sorry dat er vijf honderd is. Twee. Wacht. Zeven kaartjes. <laughs> Met niet haar erop. Ik heb alles heel doosje. <laughs> ja, no, ik ben het. doen. Okay, een half hartje. Hè? Huh? <laughs> dat heb ik gewoon nog in laten vallen voor Een half hartje, een doosje. <laughs> Dan.. Bladbedels of veerbedels, of wat dan ook is. Mm -hmm. En dan als... Dankjewel. En als laatste, dit hè Dat zijn mm. ook geen dure kraten, dus een speciaal geschiedenis kraten. ja Ja. <laughs> ah, lekker. Ja, je mag, maar je mag mij ook wel een stukje. Ja, zeerlijk. Ah, Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dan was het unboxing Ja. Okay. We, moeten, we moeten altijd. Gaan we daar weer zo bladen? Maar dat is het altijd weinig compet is. Maar niet uit. Dat we meer moeten doen. Ja. Oké, okay, maar dat je het zelfs als het volgende komt. Oké. Okay. Dat hebben we wel. Ah, Oké, okay, bedankt voor het kijken na deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei! doei, doei.